Even zo. Ik ben vandaag eventmanager bij de Ziggo bij een vijfjarige jubileum. Samen met Floor, wat doe jij hier de dag? Wat houdt jouw baan in? Wij krijgen informatie van de huurder en dan ben ik eigenlijk de communicatiespeel intern tussen de floor managers. Zij zijn mijn ogen op de verdieping om het ja. maar zo te zeggen. Ja. Lekker maar op je, op bent, je bent niet gestrest of wel? Nee, wel hyper. Hyper. Wow, dat is Heeper een positief de woord de stress. voor stress. Je ziet het, we hebben druk en je mag lekker achter me aanhobbelen. Dan gaan we straks de deuren open en dan mag jij voor ons doen. De deuren voor de fans die trouwens hier al buiten liggen, mag ik open doen. Die mag jij open doen. Oké, okay. nou ik ga rennen. Uh, ik ben Floor kwijt. Ja, het ligt Ik denk dat ik vandaag wel de 8 kilometer haal. Ja. ja. Oh, die kan jij anders mm. wel bellen. Naar de Randstad Lounge voor een stroompunt. Hoi Wilfried, Je spreek met Lonneke Assistenten van Floor vandaag. Uh, ik voel me af of iemand naar de Randstad Lounge kan komen voor een stroompunt. Hoeft niet meer. Hoeft niet meer? Oh, het hoeft niet meer wel Nee, Nee, kun je gewoon verder met je ding doen. <laughs> Dankjewel, doei. Maar dit soort dingen mogen dus niet hier in de weg staan. Nee, ik uh, hier komen ruim 4000 mensen, die lopen hier rond en dat is gevaarlijk. En uh, daar zullen mensen, ja, die komen in verknelling of verdrukking. En als uh, eventmanager ben je ook degene die daar nog.. Naar kijkt of er geen ja. dingen gek staan, uh, wat de veiligheid van de bezoekers uh, ja. in gevaar kan brengen. Hey, wanneer heb jij nou op een avond zo'n moment dat je denkt, yes, het is allemaal gelukt? Dat is op het moment dat het publiek de lichten gaat uit en het publiek gaat juichen, dat de artiest het podium opkomt. En dan denk ik, yes, iedereen heeft zijn drankjes, heeft zijn jas lekker kunnen ophangen. Artiest. En dan gaat er kippenvel komt dan over mijn hele armen. Ja, ik moet nu een beetje opschieten, want we hebben het ons volgende overlegging. We gaan weer. Staan mijn vrienden hier van het gebied. Nou, we hebben net van alles besproken over de veiligheid. komt de politie bij kijken en, en mensen van het verkeer en de veiligheid zelf. We wachten vandaag 17.000 man en hiernaast is de Voil of Holland en er zitten ook duizenden mensen en die komen straks om 11 uur allemaal tegelijk naar buiten. Ze komt allemaal een de parkeergarage uit, dus ja, daar staat mijn auto ook, dus dat wordt een leuk vanavond. Maar het is heel bizar om te zien hoeveel mensen hiermee bezig zijn met in zo'n show. Jij mag zo dadelijk naar Members Zuid gaan. Kan je even voorstellen aan de dat wie gaat jou de deur laten openen? Nee. nee. Ga zo meteen open, Ben nu achter. Vijf jaar single dome. Nee, ik ben niet zenuwachtig. Ik heb er echt heel veel zin in om okay. al die fans naar binnen te zien stormen. We kijken wat er gebeurt. <hap> <hap> oh, Welkom! Dan moet je even uitkleden zo. <hijen> nee, oh, grapje. <hijen> nou, als eventmanager moet je heel goed kunnen bellen. Je moet goed kunnen organiseren en communiceren. Je moet de regie kunnen houden. Oplossingsgericht zijn. Ja. En, uh, en natuurlijk van flexibele werktijden houden. En geduld. Uh, als assistent moet je ook heel veel geduld hebben. Ja. Roos, zit erop. Wij gaan er lekker genieten.